In de afgelopen elf jaar hebben we bij Voice bijzondere, leuke en inspirerende klanten mogen ontvangen. Hoe deze klanten werken en hoe zij onze techniek gebruiken, vertellen we in onze hagelnieuwe youtube serie